Ik ben Horik en dit is jouw nieuwste tech-update. Zo'n beetje ons hele leven staat op onze smartphones. En dat betekent dat jouw personeel misschien wel hun eigen toestel gebruikt voor de zaak. Als hun toestel wordt gehackt, kan dat je bedrijfsgegevens enorm in gevaar brengen. Google pakt dit nu aan met de nieuwste Android 13, die op dit moment uitgerold wordt. Het is speciaal ontworpen om je werk en je privéleven gescheiden te houden. Je team kan bijvoorbeeld kiezen of ze een app voor werk of vrije tijd willen openen misschien moeten ze wel een trainingsvideo op YouTube kijken. Ze kunnen dan via hun werkprofiel bekijken zonder dat het invloed heeft op hun persoonlijke kijkgeschiedenis. En als de telefoons geleverd zijn door het bedrijf, dan zullen de IT-beheerders ook nog eens meer controle hebben om zo de data veilig te houden. Ze kunnen de beveiligingslogs voor wifi, bluetooth en wachtwoorden monitoren. En ze kunnen ook nog eens een keer sneller beveiligingsupdates installeren. Als je een Google-telefoon hebt, dan is deze update nu al beschikbaar. Andere Android toestellen krijgen de update naar verwachting binnen enkele weken. Wil jij het met ons hebben over de beste manier om je mobiele toestellen binnen jouw bedrijf te beheren? Neem dan contact met ons op. Dit was de Tech Update van deze week. Volgende week meer.